Probleem, je laat gratis geld liggen, want je denkt niet aan Viking deals. Het werkt zo. Je koopt iets online en daarna krijg je een deel van je aankoopbedrag gratis en voor niks terug in vikingpunten. Die vikingpunten gebruik je bij Mobile Vikings om je telefoonrekening te betalen. Zo heb je weer genoeg mobiele data en belwaarde om kattenvideo's te liken, op Tinder te swipen en je mama nog eens te bellen. Dus denk eraan. Shop zoals gewoonlijk, maar gebruik vanaf nu Viking Deals en bespaar makkelijk op je telefoonrekening.